Nog een keer. Oh nee, dat moeten we niet erin hebben. Robert, <laughs> oh, je zit hier in Overvecht. En wat heb jij met verbinding? Wat is voor jou verbinding? Mm, bij verbinding denk ik aan uh, kettingen. Dus en uh, Overvecht uh, ja, heeft heel veel te doen op het gebied van welzijn, en, en recreatie en sport. En ik ben van IJsclub Siberia en we organiseren op 5 juni een prestatieloop, een adventure run in het Noorderpark, waarbij een ketting van 10 kilometer, gemaakt van balletjes door het park heen. Uh, is dat ja, echt verbinding van groepen? Verbinding van, van, uh, van die balletjes natuurlijk aan een draad. Letterlijk, ja. En uh, ja, het maken van die ketting is gedaan door allerlei groepen. Ook in Overvecht uh, hebben er heel veel kinderen meegedaan en gaan meedoen 4 mei onder andere en een aantal scholen gaan ook nog meedoen om de laatste 100 meter van die ketting uh, te maken. Dus daarmee uh, hebben we heel veel jonge uh, mensen die meedoen met uh, het rijgen van de ketting, maar ook ouderen die uh, langs het koord in het park straks kunnen wandelen. en uh, ja, Zo hebben we voor jong en oud een hartstikke leuke activiteit. Super! En dan, um, verbinding opschrijven. Mm -hmm. uh, voor mij gaat het in overvecht over verbinding van buurten. Dus ja. alle subbuurtjes, gewoon whoep, die hele wijk zo met elkaar bij elkaar. Top. Dus buurtverbindingen. Wil je die even voor je houden? Yes, kan ik hier ook een foto maken? <laughs> Top!